Woedag zijn er verkiezingen. Dat bent u aan zet. Als SP zijn we in de buurt. Niet alleen verkiesstijd, maar juist ook daarna. Om van u te horen wat er leeft, wat er speelt. Wat er anders kan, wat er beter moet. Maar woedag is het aan u. Dan kunt u zeggen waar Venlo heen moet. Gaan we door op de huidige koers van het falende beleid van afgelopen vier jaar. Met miljoenen tekorten in de zorg. Met onderzoek op onderzoek. En vernietigende rapporten. Of gaan we naar een sociale koers voor Venlo met een daadkrachtige bestuur. En met de stem op de SP kiest u voor goede zorg, een betaalbaar huis, veilige en leefbare buurten en een einde aan armoede. Met de stem op de SP kiest u voor daadkracht en eerlijke politiek. Wie niet spreekt, wordt niet gehoord. Ik hoop natuurlijk dat uw stem naar de SP gaat, maar in ieder geval ga stemmen en spreek u uit. Komende woensdag. Doen.